Leuk dat je kijkt naar deze video. En vandaag gaan we de winnaar van de Bucas Recup-tekst bekendmaken. En dat is geworden, even kijken, Merel Bakker. Gefeliciteerd. We gaan Merel een e-mailtje sturen, dus daar hoeft ze alleen maar antwoord op te geven. En dan komt de recup deken naar haar toe. Voor nu veel plezier met kijken naar deze video. En uh, vergeet niet te abonneren. En vind je het leuke video? Doe wel een duimpje omhoog vandaag zaterdag 1 september en dan is het internationale parkendag. Jawel, een van de parken in Amerika. Daar is, een, uh, is dit begonnen geloof ik. En als je de Apple Activity hebt, dan wijst die hierdoor op dat het vandaag nationale parkendag is. En als je dan 50 minuten gaat wandelen, dan doe je mee aan ja, de... Nou, ik wil het geen challenge noemen, maar dan doe je mee aan nationale internationale parkendag. Dus wij dachten achter de meneesje bombarderen gewoon tot park. Dan gaan we met de hond wandelen. Toen dacht Tess ja dat is leuk. Maar waar je met een hond kan wandelen kan je ook met je pony wandelen. Dus Tess die heeft de pony opgezadeld en die wandelt op de pony. Of dat dan helemaal de bedoeling is dat weet ik niet. Maar goed maakt niet uit. Tess op de pony. En achteraan daar hebben we nog altijd weer met Alice. Want in het park lopen zonder hond is natuurlijk een beetje gek. Alhoewel wij een pony hebben om mee te lopen. Doe jij ook mee aan de Internationale Parkendag? Dan moet je dus op 1 september 50 minuten gaan wandelen. Dat gaan we nu doen. Ik heb mijn wandelapp aanstaan. dan ga ik dus naar de 50 minuten. En in die tussentijd hobbelen we vrolijk met het hondje en het paardje rond. Vroon die hoest nog omdat ze die longspoeling gehad heeft. Dan zit er vocht in de longen en dat moet eerst allemaal uitgehoest worden. Dus uh, die is nog niet helemaal fit. Die krijgt daar ook medicijnen voor. Dus die staat lekker op de wei. En Bel mag straks op de wei. Nou, wij gaan aan de wandel. nou Tess is al terug wij moeten nog op zoek naar de bal nou we hebben de park challenge hebben wij het volbracht volgens mij is het toch echt een challenge dus we hebben meer dan 50 minuten gelopen was een heel leuk een keertje met Tess en Ellis. nou ja een keertje op het strand hebben we het gedaan eigenlijk een hele fijne zaterdagochtendbesteding. besteding dus uh, nou, we hebben het gehaald kijk maar Zo, we hebben ruim 70 minuten gelopen en 5,3 kilometer, dus niet heel hard of zo. We hebben 142 voltooid. 1 uur 10 minuten. Ook nog grappig, 1 september van... Uh 10 over half 10 tot 10 voor 11 en het weer was 15 graden. Vochtigheid, 79 Hij zegt dat ik uh, nationale parken uitdaging, je hebt een speciale medaille verdiend, door een workout van minimaal 50, workout van minimaal 50 minuten te voltooien. Kijk, Rebecca, 1 september 2018. Nou, dat is toch een, leuk, uh, dat is toch een leuke badge. We hebben al bedacht dat het net uh, gras, water en een zonnetje is, maar het kan ook gewoon een ei zijn met een of ofzo. Goed, we hebben het dus gehad. Ben benieuwd of jij het ook gedaan hebt. Laat het hieronder in de comments weten. Alice is er ook klaar mee. Ja, goed gedaan Alice. Een beetje moe is ze volgens mij. <laughs> nou ja, nu mag ze weer uitrusten. Zo, vriendje nog even in de stapmolen. Ze is morgen wel in de wei geweest. Maar het is, even kijken, donderdag is er natuurlijk longspoeling geweest. En gisteren heeft kinder kinder het was niet helemaal optimaal dus vandaag doen we ook nog eventjes met het dekentje in de stapmolen en hopelijk dat we dan morgen maar weer voorzichtig kunnen proberen om op te gaan zitten zondag en vanmorgen zijn we met de hond naar het zand geweest want de auto staat nog steeds in Italië dus het spaartje niet mee, buiten dat eerst corona natuurlijk die longspoeling gehad en dat was donderdag, vrijdag donderdag. En nu ga ik weer eens kijken hoe het is als ik erop zit. Ze heeft ook een paar dagen die uh, pompjes gehad. Dus ik hoop dat ze nu met hoesten een stuk minder is. Hoewel er nog geen puur of wat er nou tegen tegenaan is. Maar gewoon even kijken hoe het nu gaat. En dan, uh, ja, worden jullie straks zo het rijden. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben benieuwd. Ze is wel zagrijnig. Ja. Niet gaan aan het eten, dat weet ik niet. Ja. Zo, nou tijdens het poetsen geen hoesje en tegen het zadelen oh, met het opzaden ook geen hoesje, dus dat is sowieso al heel fijn. En nu een paar rondjes aan het stappen hoor ik ook nog steeds niks, dus dat is voor ma voorzichtig positief. Uh, ja, ik ga gewoon even rijden en nou, dan kijken we daarna wel verder. Zo, nou, Verona heeft bij het galopperen nog heel even gehoest, dus wel een paar kuchtjes, maar niet heel veel, ook niet heel heftig, gelukkig. En nu even buiten om uitstappen. Even kijken hoe dat gaat. Maar 23 minuutjes gereden. Dus uh, nou, even 10 minuten uitstappen. En dan is dat weer goed voor vandaag. Goed bezig paardjes. Ik heb een paar vragen van jullie. Nee, niet van jullie, voor jullie. Voor jullie. Um, en die heb ik van een kanaal af. Alles goed, TV. En ze gingen testen hoe slim Nederland was. En dat ze heel goed. Ik wil jullie ook een paar vragen stellen. Dus, de eerste vraag is. Wat is 2 plus 2 keer 2? Ik geef jullie even de denktijd. Mijn moeder heeft hier als het goed is hier of hier een van die twee een i'tje neergezet. En dan kunnen jullie even stemmen. Dus de video heel veel pauze. Hebben jullie het gedaan? Hebben jullie hier gestemd? Nou, ik zal jullie het uitleggen. 8 dat zou je denken. Hè? Nou, dat is het niet. Want keer gaat voor plus. Dus het is eigenlijk... Uh, je zegt 2 plus 2 keer 2. Maar het is eigenlijk uh, andersom. Dus die keer en die plus gaan omdraaien. Dan is het 2 keer 2. Dat is 4. Plus 2. is 6. Hmm, dat is wel een, een echte ding. De volgende! Nee, nou, die zetten hebt er nog nummer 2 in. Ja, nummer 2. Ja. Nou, oké. Okay. De volgende. Dat is. Even nadenken, wat was er nou? Ja. Er zit een dode man in de trein. Er zijn twee eieren aan staan. Wat klopt er niet? Ja, ik niet. De niet. Klopt daar hier niet? Hij, die. Klopt toch Dat klopt wel. Weet je wat er niet klopt? hart. Ja, doem, doem. Oh ja, wacht. Mijn moeder gaat daar weer in. Dat betekent dat we even zo moeten. Dan moet je hem ook weer vasthouden, anders valt hij eraf. Oh, zo, ik hou jullie lekker van. Jantje, die, gaat, die moet heel snel van zijn moeder naar de supermarkt eieren te halen. Waarom zeg ik eieren? Ik heb geen idee. Nou, hij gaat zo snel naar de supermarkt. Hij doet er 160 seconden over. Nee, oh, 180 seconden. Hij doet er er 180 seconden over. En hij gaat er nou ook weer net zo snel terug. Maar hij doet er dan maar 3 minuten over. Hoe komt het dat Jantje daarna zo laat is? Nou, nou dat heb ik in het doen. Nou, dat knippertje heeft al heel goed aan denk ik. 180 seconden is net zo snel. Nou, dat is. Nou, dat is drie minuten. Dus eigenlijk deden hier precies dezelfde tijd over. Er staan drie huizen in de fik. vast een brandblusser in de auto Bedankt dank maar kind. <Ja>, <laughs> oh mama's woensdag springdag test heeft zo privé les bij steve en ik ga springen met verona eigenlijk zou kimmetje gaan springen maar die heeft ook nog een les dus die kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn helaas dus ik ga met verona even springen en zij gaat waarschijnlijk Zondag met haar springen in de springwedstrijd voor het eerst weer sinds tijden. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Hoesten gaat godzijdank een stuk beter. Ze heeft wat medicijnen ervoor en dan uh, knapt ze altijd wel weer op. Inmiddels hebben we die longspoeling laten doen. Ik heb daar ook de uitslag van, maar ik wil daar iets meer over weten. Voordat ik dan op video uit ga leggen hoe of wat. Want daar zitten wat haakjes en oogjes aan er Niet heel erg hoor. Niet jullie allemaal denken, oh dat gaat heel erg mis. Nee, maar er zijn wel dingetjes waar ik eventjes wat meer over in moet lezen en wat meer over moet weten voordat ik er iets over wil vertellen. Of kan vertellen. Dat is misschien beter betere hoort. Deze is klaar voor de springles, geloof ik. Een soort van. Tatumi's zuster. Maar die ziet eruit alsof ze vandaag de zomer bereikt heeft. Ja, ja. altijd. Mijn tata met Tatum dan met ja, ik ook. Ik moest de buiten zetten. Ik ook. Ik moest uh... heel... heel... op ze. Ja, ik, ik was heel vol. Ja, ik was heel dag nat. En toen had ik net mijn jas aan in de klas gezet. Dat toen niet. Ik verhaal Want mijn jas is nat. Dus bel, gaat springen. Uh, ik ga ook springen, dus ik kan niet kijken. Sorry. Veel plezier. Ik ga ze zadelen uh, zo over een kwartiertje uh, oh. of zo. Er geen beelden van het springen. En dat komt omdat ik natuurlijk vlak achter Tess ging springen. En dan is het niet altijd even makkelijk om de camera er nog bij te hebben. Verona is even aan het uitstappen in de stapmolen. En omdat ze niet lekker geweest is, heb ik toch even die deken nog erop gedaan. Zodat ze minder spierpijn krijgt. Want we hebben de afgelopen dagen natuurlijk toch wat minder gedaan. En als zo'n springles. Ik zweet, dus zij ook. <laughs> verder geen probleem hoor, want ze is verder prima. Maar uh, dan is het toch lekker dat ze eventjes uh, met het de dekentje uit kan stappen. Tess heeft ook heel erg naar de zin gehad. Die, uh, die heeft heerlijk uh, privéles gehad. Maar ik moest op zadelen en vandaag was gewoon een drukke dag. Dus helaas even geen beelden van. Maar jullie hebben ons wel heel veel actiespringen, springen, dus zo erg zal het niet zijn. Binnenkort heb ik een clinic bij Jordi Wilkens. Uh, op de, onze website staat de agenda. Dus daarin kun je lezen wanneer dat precies is. Volgens mij de 20 e nee, heb ik een clinic van uh, Sander Gepkens. En dat is uh, in Moordrecht bij de Zuidplassenruiters. En dan nee, 23ste of zo denk ik. Die weet ik ervoor. Nou, ik weet niet. Even op de website kijken en dan heb ik een clinic met Jordi. En dan gaat Tess ook in de clinic rijden. Dus dat is best spannend. Voor haar de eerste keer, dat gaan we natuurlijk allemaal wel filmen. Hopelijk wil de vader even mee om de camera vast te houden. En anders wil Christine dat vast wel eventjes voor ons doen. Dus dat gaan jullie binnenkort allemaal zien. Over een week of twee, drie denk ik. En uh, ik moet naar de kaakchirurg. Die gaat er voor mij een uh, kies uitslopen. Dus uh, ik hoop helemaal genezen te zijn in Boekelo. Mocht dat niet zo zijn, rijden Kim en Tessa gewoon. En misschien nemen we nog wel iemand mee. Dat weet ik nog niet. En dan blijft Verona voor een keertje thuis. En dan kan ik vast wel rondlopen en uh, dingen vertellen. Maar ben ik gewoon misschien nog niet in staat om paard te rijden. <laughs> maar dat zien jullie dan wel weer. En verder, ja, er staat nog best wel veel op de agenda. Dus mocht je interesse hebben om te weten waar we zijn en wanneer we er zijn, dan kun je dat hieronder, zal ik even een linkje doen naar de agenda toe. En anders kan je gewoon kijken op www.artverbaarden.nl En dan even bij agenda, dan zie je waar, wanneer we, wanneer, waar, wanneer we zijn. Goed, het is inmiddels acht uur. Dus tijd om de woel op te ruimen, naar huis te gaan en lekker te gaan slapen. Gewoon laten we eerst gaan douchen, al stinkt het zo in ons bed. Wij zijn weer heel erg blij, want wij ja, hebben onze blij. ruime, grote, heel veel trekkende auto ja. weer terug. En hé, we trekken hem weg. Dus, ja. Ja. dus uh, onze lieve voor van Leo is weer terug. Ja, hij had uiteindelijk blijkbaar iets met een sensor en een filter. En als je dan in de bergen rijdt, kan dat. Nou ja. En dus moesten ze de sensor schoonmaken. Dat was alles. Dus we hadden er makkelijk mee naar huis kunnen rijden Maar dat weet je niet van te horen. Dus dat doe je dan maar niet. Ja. En ja, dan hebben we drie weken zonder auto gezeten. De weer. Twee weken, vier dagen. Nou, voor, voor mij voelde het als drie weken. Maar we hebben net een, een klein auto gekregen. En nu kan ik gewoon helemaal mijn arm strikken zonder dat ik al bij de deur ben. <laughs> kijk toch. Ik kijk, mama nog net met jou. En wat me het meest opviel van in een kleine auto rijden, ik weet niet of dat überhaupt interessant voor iemand is, maar voor mij wel, is dat mensen heel anders reageren op een heel klein autootje in het verkeer dan op een grote auto. Met een klein autootje is het net alsof de rest van de mensen in het verkeer je helemaal niet serieus nemen. Dus met uh, een grote auto blijkt wel. Met een grote auto is het eigenlijk stiekem makkelijker auto rijden. Dat is wel heel raar, maar wel waar. Dus als je een auto hebt, neem een grote auto. Dan nemen ze je een beetje serieus. Nou, nee, dat zou ik ook niet doen. Want grote auto's zijn natuurlijk wel hartstikke duur. Ja. En het is dat wij een trailer trekken. Want anders had ik ook geen grote auto gehad. Dan had ik ook een kleine autootje gehad. Maar dat was het hele verhaal over de auto. Vandaag zondag. Bella heeft vandaag vrij. Vroona. Die heeft eigenlijk ook vandaag vrij. Want die heeft gisteren springles gehad. En toen niet veel, maar wel even verteld hoe het was en ja ik denk van nou vandaag hebben we wat de auto was er opeens weer, ik moest een aantal gesprekken voelen, ik moest een aantal rapportages schrijven en kortom toen was het ineens half zes en ben ik nog niet eens op de meest geweest en moeten we vanavond nog eten en op tijd naar bed en op tijd naar bed dus al die dingen bij elkaar zorgt ervoor dat corona vandaag een extra dat vrij heeft dat is dus. ga je me wel doen uh, heel, heel, heel veel vrij Wel leuk, want jij mag namelijk een clinic gaan geven. Met Joyce en Megan. Ja. Nou, hoe en wat dat allemaal. Het is pas aan het eind van het jaar, dus dat stellen tegen die tijd wel even. Maar ze gaat wel naar de Jumping Achterhoek. Maar goed, 7 oktober zijn we bij, uh, bij de Military in Boekelo. En daar is een heel youtube gebeuren ja. en ja, daar, daar kan je heel veel meer over vinden op de website van uh, Bokkelo en En dan is er nog heel veel meer dat we gaan doen, maar dan kan je weer zien in de agenda van Waar ik tot gisteren ook al verteld dus misschien vertel ik nu niet op. In welke agenda precies? Van Hart voor Paarden op de website www.hart Dat is handig, dan weet je precies wat we doen. En waar we zijn. En we zijn ook vaak op evenementen of dingen die aan het gebeuren zijn zonder dat het geld kost om er binnen te komen dus dat is misschien ook wel leuk voor de mensen die het vaak duur vinden om naar bijvoorbeeld een paar uurtjes YouTube-besluitend of een ander evenement, betaald evenement te gaan Ik ben vrij tasuur met belletje aan het doen en tegelijkertijd en tegelijkertijd ook schrikterreining daar dus kan ik wel een stukje van laten zien kopwording zo. En hier in het midden... ...hebben we een lanseersweep liggen. En... ...mijn vest. En... ...een pion. Hebben we nog... ...een... En... En dan hebben we nog een peeskapje. Wel, denk je? Mag ik er nu eindelijk uit? Nee, nog even meer laten zien. We hebben hier wel gaat alweer naar de uitgang. Nou ja, dan leid ik jullie ondertussen verder rond. Ik heb hier een dekje. Die kan ik zo hangen, doordat die een beetje hangt. En. Waardoor ik op kon zitten. Ik had hier een soort van magisch ding gemaakt. Ik kan het wel een andere keer laten zien. Alleen heb ik het nu al opgeborgen. Dan kwam deze borstel uit. Ik heb hier een andere peeskap En met die borstel had ik hier een spelletje gedaan. Dat ik hem hieronder gedaan. Dan deed ik zo. Hop. Ik ging wel hier kijken voor een snoepje. Dat is schriktraining, wa? Ja, oh, oké. Okay. Nou, als jij dan je schriktraining graag weer op wil gaan ruimen, dan uh, zit je zo bij de auto. Nou, ja, ik wil eerst zo even verder filmen. Oké, ja. Oké, heb ik hier een zweepje liggen? Ja. ja de halsen goed vast doen. De, de halsen goed vast doen. Gevaarlijk. Of af, of, uh, goed, Kom, gaan hem afdoen. Dan pak ik een paar lekkere snoepjes. En pony opzij. Bella, Bella, Kom. Kom. Ik snoepjes mijn we Lopen we door water het water ze Oké, okay, zullen we een paar trucjes paar zien. laten zien? snoepjes uh. ja, die snoepjes Kom. Nee, ga je niet pakken. De Kom. De die, Kijk, gooi ik zo oh. of niet? Vandaag niet. Dan gooi ik zo oh, Kom. Daar. Ah, ah, kom. Zo ver als kan. Kom. Ik ook de buiging, Als ze vandaag wil doen, want ze is een beetje klaar met alles. maar wow. nu. Nee. Ah. Ja. Nee! Hier komen we. Snoopy, Snoopy, Snoopy. Nee! Ik heb er twee nodig. Zullen we de buik doen? Ik heb snoepjes in mijn hand. Kom! Kijk, kijk, kijk, kijk, Ah, kom hier. Oké, okay. Bella wil nu even niet meer. Dus krijg je geen snoepje. ze uh, het met alle gemak. Nee, nu is er niet zo verzinnen helaas. Helaas, het. Ja. Wat? Jij bent toch een opstaptop? Hè? Nou ja, ik denk dat het hier ook op kan. Wat is dat? Dit is de opstapton. Dit is eigenlijk voor mensen, maar er komen een wat kilo's op. Hier. Kijk je uit met de camera alsjeblieft. Ja, maar jij moet het opvouwen. Uh, ja, nou ja. Hier, zet hem maar even neer. Dan kan je kijken of hij wel erop gaat. Jongens, kijk. Dit is een opstapton. Tadaa! Hiermee krijgt mijn Pony er misschien op. Nou, geef de camera. Moet mijn moeder de camera geven? Dat wil ik niet, ik wil zelf vloggen. Mag ik niet. Oké okay, Pony, doe je hartstikke op. We hebben van onze zadelmaker Susanna van Equibrillium uh, deze opstapton ter ja, uitproberen testen gekregen. En toen vroeg iemand, is dat een opstapblok voor een paard? Toen dacht ik, nou, daar kan een volledig gewicht van een mens op. Dus misschien ook wel de twee voorbenen van deze pony. Want Bel weegt maar 300 kilo. Dus of er nou een uh, zwaar mens in zijn op gaat staan. Of met z'n tweeën. Of dat er een paar ponybeentjes op kunnen. Dus we dachten, dat gaan we gewoon eens even proberen. Ik weet alleen niet of ze dat uh, wil. Dus Tess die gaat... Uh, Net als bij het YouTubers live event, even kijken of ze wel zover krijgt dat ze op een blok wil staan. Alleen in dit geval is het een ton. Je moet op het tonnetje gaan staan, baby. Nou, dat gaat waarschijnlijk wel even duren, dus ik zet hem wel aan als het erop staat, denk ik. Juist. Dus Susanna, je kunt het ook als opstapblok voor je pony gebruiken. Hé, hey, eh, nog één keertje beentje erop. En dan gaan we morgen verder. Want één, ik heb het koud. En twee, het is inmiddels kwart voor zeven. We moeten er ook nog eten vandaag. Of niet alles vandaag. Oh, dat is wel heel keurig. Kijk uit, kijk uit. Niet met dat touw om je nek, Tess. Dus dat is gevaarlijk. Oh. Kijk uit, want als ze omhoog komt, dan kan jij een hoef tegen je hoofd krijgen. Ga aan de zijkant staan. Nee. <lacht> Bel, wat moet je toch allemaal goed vinden? <lacht> hoofd aan de zijkant, niet voor de schouder. <lacht> Ik weet niet of dit een methode is hoor jongens, echt niet. En die Bel vindt het ook allemaal maar goed. Hé, hey, beloon er maar en dan morgen verder, ja? Je hebt nu een blok, dus je kan hem uit de trailer pakken. Ik moet nog heel verder Nee. Ik denk dat ze er zo afstapt. Nee, je wil dat ze erop stapt. Ja, dat ook. Volgende keer, Tess. Kom maar. Kun je even ook in de trailer zetten? Ja. Ga mij het blok, maar volgende keer oefent Tessa verder op. opstappen op een blok. Er zijn ook voordelen dat het koud is buiten. Dan kunnen moeders van pennymeisjes gewoon in de bar zitten en thee drinken. Terwijl kindjes in de bak aan het rijden zijn. Ook wel eens fijn. vrijdag vandaag. kim rijdt op Verona. Tessa is lekker bezig. En uh, ja, video gemaakt vandaag. Tessa heeft het springvirus te pakken, geloof ik. Als wel doet, dan vindt Tess het zo leuk. Dus ze het gewoon blijft doen. Hoppa. Even stappen. Heel goed. En bedankt voor het kijken naar deze video. Morgen weer een nieuwe video. De zondag video. En ik zie jullie heel graag volgende week. Doeg.